De Piratenpartij staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs. Een gemeente waar kwalitatief goed onderwijs toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Waar onderwijs de plek is waar ongelijkheid wordt aangepakt en iedereen een eerlijke kans krijgt. Waar voldoende aanbod is van brede brugklassen en actief het leraartekort wordt aangepakt. Waar we privacy schending niet accepteren en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid. Segregatie in het onderwijs. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs, overal en altijd. Onderwijs helpt mensen onafhankelijker en weerbaarder te worden. Schoolsucces zou niet afhankelijk moeten zijn van de achtergronden van leerlingen, zoals het inkomen of opleidingsniveau van hun ouders. Maar het is vaak wel zo en dit probleem wordt niet kleiner. Op dit moment speelt de achtergrond van leerlingen een te grote rol in schooladviezen, in de verwachtingen van leraren en in het onderwijsaanbod dat kinderen en jongeren krijgen. De Piratenpartij is van mening dat we als gemeente een grote rol hebben om deze problemen aan te kaarten en structurele oplossingen hiervoor te vinden. Alhoewel er veel zaken landelijk geregeld worden, hebben wij als gemeente de taak om dit op gemeentelijk niveau aan te pakken. In het huidige systeem worden kinderen in groep 8 verdeeld op VO-niveaus. Deze keuze wordt gebaseerd op de cijfers die het kind haalt, het beeld wat de leerkracht heeft en de mondigheid van ouders. Wanneer je een brede brugklas stimuleert, krijgen kinderen meer tijd om hun talenten te ontwikkelen en een mening over hun toekomst te vormen. De gemeente moet scholen met brede brugklassen stimuleren. Daarmee wordt het schooladvies minder bepalend en kan de middelbare school op basis van echte cijfers van de vakken die ze willen volgen een onderbouwd advies doen in het tweede of derde jaar zodat alle leerlingen de opleiding kunnen doen die zij willen en bij hen past. Er moet meer aandacht komen voor de mbo-studenten in Utrecht. Er wordt veel aandacht besteed aan de hbo- en de universitaire studenten. Diezelfde aandacht moet worden besteed aan de mbo-studenten. Er is een actieplan van de gemeente Utrecht, Sterk Utrechts mbo. Dit actieplan loopt tot 2022. We moeten erop toezien of dit plan een bijdrage heeft kunnen leveren en we moeten onderzoeken of er meer gedaan moet worden om de positie van de mbo-studenten te versterken. Lerarentekort Er is sprake van een groot tekort aan leraren, vooral in het basisonderwijs. Het tekort loopt de komende jaren verder op en treft vrijwel alle onderwijssectoren. Het lerarentekort is ongelijk verdeeld over het land en over groepen leerlingen. Scholen met meer leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben meer moeite om hun vacatures te vervullen. Het lerarentekort vormt daardoor een bedreiging voor gelijke kansen in het onderwijs. De Piratenpartij Utrecht wil het lerarentekort aanpakken door een Utrechtse lerarenbeurs in aanvulling op de landelijke beurs. Want landelijk bestaat er al een lerarenbeurs en de Piratenpartij wil een gemeentelijke aanvulling op die lerarenbeurs. Ook willen wij voorrang op woningen voor leraren. Een van de problemen die wij zien als het gaat om het tekort aan leerkrachten is de huizencrisis in Utrecht. Op het gebied van wonen zouden we ook meer kunnen doen om Utrecht aantrekkelijker te maken voor startende leerkrachten of leerkrachten die graag in Utrecht willen komen wonen en lesgeven. En... We willen parkeervergunningen voor leerkrachten. Ook in Utrecht komen steeds meer leerkrachten die niet in de stad kunnen wonen en dus afhankelijk zijn van hun eigen vervoer. In de ideale wereld komen dan alle leerkrachten op hun fiets of met het openbaar vervoer naar het werk. Maar dit is de realiteit. En dat is dus niet altijd haalbaar. Parkeren in Utrecht is een probleem en het kost ook veel geld. Scholen krijgen geen extra parkeerkaarten voor hun leerkrachten... ...waardoor een dagje werken al gauw in de papieren loopt. Wij zouden dus graag zien dat er parkeervergunningen komen voor leerkrachten. Volwassenenonderwijs, onderwijs. Levenlang leren. In de alsmaar veranderende maatschappij is een levenlang leren een noodzaak. Bijvoorbeeld voor de generatie die niet is opgegroeid met het internet... ...moeten er voldoende mogelijkheden zijn om hun computervaardigheden te ontwikkelen. Maar ook taal- en rekenvaardigheden, omscholing en verdere ontwikkeling van vaardigheden... ...kunnen worden ontwikkeld tijdens onder andere avondklassen. Digitale geletterdheid De laatste jaren is het gebrek aan digitale geletterdheid in de samenleving aan het licht gekomen... We krijgen veel verschillende informatie vanuit de media en moeten zelfstandig kritisch naar deze verschillende bronnen kunnen kijken. Dit is moeilijk en daarom verdient het digitaal geletterd maken van kinderen een vaste plek in het onderwijs van de gemeente Utrecht. Daarnaast heeft de jeugd van Utrecht verschillende keren thuisonderwijs moeten volgen. Hier werd al snel duidelijk dat niet iedereen beschikking heeft over voldoende laptops... ...of andere apparaten om dit thuisonderwijs te bewerkstelligen. Scholen kunnen een mooie rol spelen in het opvullen van deze armoede... ...mits ze van de gemeente geld krijgen om voldoende laptops en andere apparaten aan te schaffen. Privacy van studenten en leerlingen Onderwijsinstellingen zijn zo druk met het voorkomen van fraude... ...dat ze de kwaliteit van onderwijs en het welzijn van studenten uit het oog verliezen. Naast de technische uitdagingen van online surveillance tijdens toetsen, zorgt proctoring voor grote ethische problemen waar het gaat om privacy en kansengelijkheid. De Piratenpartij is een partij die werkt vanuit vertrouwen. Op dit moment krijgen studenten massaal het signaal dat zij zodanig niet te vertrouwen zijn dat er alles aan gedaan moet worden om te zorgen dat ze niet spieken. Vertrouwen is wederkerig. Mensen die alsmaar signalen krijgen dat ze niet te vertrouwen zijn, zullen ook nooit leren te vertrouwen. We zijn niet naïef, we weten ook dat sommige studenten zullen proberen te spieken. Maar wij geloven in oplossingen die niet privacy schendend zijn en kansengelijkheid versterken. Kennis kan op alternatieve manier worden getoetst, onder andere door middel van open boektoetsen. Laten we samen met corona ook online surveillance bij onderwijsinstellingen het komende jaar de deur wijzen. Laten we toewerken naar een samenleving op basis van vertrouwen. Passend onderwijs. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het leren. Hiervoor wordt er vaak samengewerkt met andere instellingen om deze kinderen te ondersteunen. Denk hierbij aan de samenwerkingsverbanden Safe, Veilig Thuis, Tussenvoorziening, Spoor 030 en DOC. Dit is maar een kleine greep van de verschillende hulpinstellingen die er zijn. Ondanks alle goede bedoelingen is het niet altijd duidelijk wie wat doet en zijn er lange wachttijden. De Piratenpartij is van mening dat wachtlijsten in de diagnostiek niet mogen bestaan en dat hulp altijd beschikbaar moet zijn. We moeten onderzoeken of het huidige systeem werkt en op welke manier we het kunnen verbeteren, zodat alle kinderen die hulp nodig hebben, deze ook krijgen. In het kort, praktische oplossingen voor het inperken van het lerarentekort. Utrechtse lerarenbeurs, landelijk bestaat dit al, maar we zijn voor een gemeentelijke aanvulling voor de lerarenbeurs. Meer aandacht voor de voorschoolse opvang, meer aandacht voor volwassenenonderwijs, leven lang leren... Om digitale geletterdheid te bevorderen is het een must dat alle scholen genoeg laptops of tablets hebben voor de leerlingen om mee te werken. Bevorderen van brede brugklassen. We maken werk van democratisch en digitaal burgerschap. Versterken van de positie van de mbo-studenten.